Het toevoegen van een variabel product, bijvoorbeeld boxhandschoenen in de maat SML, XL en XXL, is helemaal niet zo moeilijk binnen WooCommerce. In deze handleiding laat ik zien hoe dat moet. Ga naar Producten en klik op Nieuwe toevoegen. Vul als eerste de naam in, gevolgd door een omschrijving. Selecteer bij Productgegevens de optie Variabel product. Dit is bij de Magic Happens. We gaan zo meteen invullen dat de klant kan selecteren welke maat die wil bestellen we beginnen met een artikelnummer gevolgd door eigenschappen bij eigenschappen klikken we bij custom product eigenschap op de optie toevoegen we geven de eigenschap een naam die naam is maat de waarden zijn de maten die ik verkoop dat doe ik als volgt ik typ s lange regel m lange regel l regel. Excel. Zo weet het systeem welke maat ik verkoop. Ik schakel de optie Toon op productpagina uit en gebruik voor variaties in. Ik klik nu op Eigenschappen opslaan. De maten zijn nu toegevoegd. Om ze ook daadwerkelijk te verkopen, ga ik naar variaties toe. Bij de optie variatie toevoegen klik ik op Ga. Wat er nu gebeurt, is dat er voor iedere maat één product is toegevoegd. één variatie in globale variatie zou ik wel kunnen zeggen met deze met dit item beheer ik alle maten kortom als ik hiervan 10 stuks op voorraad heb en er wordt één keer een S'je besteld en 8 keer een XL en nog één keer een large dan is die uitverkocht dit is waar het een beetje moeilijk wordt voor commerce op het moment dat ik zeg dat ik 10 stuks voor een S'je op voorraad heb en 10 stuks voor een M ik ze apart gaan toevoegen ik selecteer dan bij de optie Iedere maat de optie S. De instellingen die ik hier opgeef hebben alleen invloed op de maat S. Ik heb nu dus ingevuld dat er 10 stuks voor de maat S op voorraad is. Ik kan hier de prijs opgeven voor de handschoenen in de maat S. Op het moment dat ik nu de maat medium wil toevoegen klik ik weer bij variatie toevoegen op ga. En selecteer ik weer bij iedere maat de optie medium. Ik loop nu de stappen opnieuw bij langs. Ik vul hier weer de prijs in. En ik schakel de optie voorraadbeheren in en vul bij voorraadhoeveelheid opnieuw 10 stuks in. Ik heb nu dus de maten S en M toegevoegd. Deze stappen blijf ik herhalen totdat ik alle maten in het systeem heb gezet. Als ik dat heb gedaan, klik op wijzigingen opslaan. Op dit moment heb ik de titel opgegeven, een omschrijving. Bij eigenschappen de maten aangegeven en de optie Gebruik voor variaties ingeschakeld. En bij variaties de maten handmatig stuk voor stuk opgegeven en bij iedere maat de instellingen bij langsgelopen. Rechts kan ik nog eens een productafbeelding toevoegen. Als ik tevreden ben op, over een product en ik een categorie heb gespecificeerd, klik ik op publiceren. Op het moment dat ik een product bekijk, heb ik de optie om de maat te selecteren. Dit zijn de twee maten die ik net heb opgegeven. En zoals je ziet zijn er van beide 10 stuks op voorraad. Op het moment dat ik op de winkelwagen klik, kan ik het product afrekenen. Van uitgebreide handleiding over hoe je een product toevoegt in WooCommerce raad je aan de andere video die je in de beschrijving vindt ook eens te kijken.